Welkom bij de introductie van de Tserra Ace Matic, de opvolger van de Tserra Ace. Het is een hele unieke cv kel En dan hoor ik u gelijk denken, oh ja, uniek, hoezo? De buitenkant lijkt eigenlijk wel op de Avanta Ace zoals u ziet. Maar met de Tserra Ace Matic zetten we eigenlijk een volgende stap in de verdere standaardisatie. En dat betekent dat hierin zit het Ace Besturingsplatform, wat eigenlijk al uniform is op dit moment voor nieuwe toestellen. De afmetingen en de aansluitingen identiek aan de Avanta Ace. Eh, Serviceonderdelen, accessoires, eigenlijk allemaal hetzelfde. Minder voorraad in de bus, dus bij jullie ook een belangrijke aspect, denk ik. Het bedieningspaneel ja, die is groter als je ziet en we noemen dat ook zo'n mooi diapositief. Als je kijkt, heb ik een heel duidelijk beeld wat er eigenlijk op het display op staat. En ken je eigenlijk één aes toestel? Ja, je weet het hè. Dan ken je ze eigenlijk allemaal. Dat betekent gewoon gemak en tijdswinst. Unieke eigenschappen van de Terra Ace Matic. Hij heeft sowieso een heel compleet nieuw gas erin. Ik ga het even proberen om het te laten zien. Als je je open doen. Dan zie je eigenlijk hier een gasblok in zitten. Ja, dat betekent eigenlijk dat er geen instellingen meer gedaan hoeven te worden. Dat gaat volledig helemaal vanzelf. Het past zich aan aan elke gassoort. Wat moeten jullie nog wel doen? Even inzetten, propaan of aardgas. Het is de enige keuze die je eigenlijk moet maken. En als je dan kijkt, de afstelling gaat vanzelf. En dat betekent eigenlijk ook emetic. Het is elektronic En het is automatisch of automatic, om het zo maar te noemen. Altijd optimaal afgesteld. Meer zekerheid, een blijvend hoog rendement. Dus voor de portemonnee van de klant natuurlijk uiteraard heel goed. Maar jullie moeten er wel mee doen. En dat is na afloop even kijken of de verbrandingswaardes juist zijn. Meten is weten en dat moet je nog blijven doen. En tijdens de kalibratie dat duurt een paar minuten, heb je vast tijd om eventjes uh, je grens op te ruimen. Dus doe er je voordeel mee. Servicevriendelijk, ja natuurlijk makkelijk in de onderhoud. Uh, er is veel ruimte, kunnen we binnen in de toestelruimte zitten, maar ook een goede toegankelijkheid. Alles kun je van voren bereikbaar, dus niks meer aan de zijkant worden. Dus kort gezegd, ook al jullie zeker ook even gedacht. En als extra slimmigheid heeft hij een plug-and-play connector. En wat is een plug-and-play connector? Eigenlijk is dat het kleine gele ding wat je hier binnenin ziet zitten. Maar aan de onderkant, zonder dat je de mantel daarvoor hoeft te halen, kun je het benaderen. En wat kun je daar dan mee? Daar kun je bij wijze van je Smart Service Doel op aansluiten. Of eventueel een gateway voor de toekomst voor uitbreidingsprintjes die we dan nodig hebben. En nogmaals, je hoeft de ketel er niet voor te openen. Dus dat is een mooie toevoeging ten opzichte van wat de Tserra Ace in die tijd had. Snel installeren? Ja, de meeste onderdelen zijn er standaard ingebouwd. Hè? Ik heb wijspreker de waterdruksensor, ik ken de veiligheidsverstiel, een rookgasklep in de mengbocht. die zit. Maar wat denk je aan de siphon? We hebben er natuurlijk condenswater uit de ZV-ketel zelf. Van de luchttoevoer, het slangetje wat er aan zit, condens eventueel wat er gevormd wordt. Maar ook het veiligheidsverstiel hebben we erop aangesloten. Dat betekent voor jullie gewoon meer dan in de aansluitingen. Dus dat scheelt weer een de aansluiting. En het groot modulatiebereik. Groter als wat we gewend zijn. Dat was 1 op 5 tot 20 procent. Deze gaat 1 op 8 hè, tot 12,5 procent terug. Dus eigenlijk een hele goede en zuinige invulling. Omdat voor die woningen eigenlijk gewoon minder vermogen hebt. Denk eventjes aan een goed geïsoleerde woning, de nieuwbouwwoningen vooral. Maar ook minder schakelingen. En minder schakelingen betekent ook minder methaanslip. Minder verbrand, onverbrand gas wat eigenlijk bij de stad vrijkomt. Dus een heel positief effect op het milieu. Maar ook op het jaarrendement naar de rand toe gezien. En dan de diepe modulatie ja, in combinatie met een hybride waterpomp. Daar wil ik in de komende jaren nog heel veel van wegzetten. Een hele goede combinatie. Maar de Terra Ace Matic is wel groter dan de Terra Ace. Maar hij scoort veel beter. Want natuurlijk, als je de afmetingen ziet, dan lijkt dat ook wel zo. Maar we hebben alles ingebouwd. Je hebt niet meer een sifon eronder zitten. Je hebt niet meer die aansluitbox eronder in. Je hoeft niet meer ruimte te houden dat die sifon eronder uit kan. Al met al betekent het net al gezien dat die gewoon kleiner is. En die past prima in een kleine ruimte. Denk je nog aan een keukenkastje? Ook deze kan er zeker in. En dan de vervanging van bestaande toestellen. Ik denk aan Serra Ace, ik denk aan Avanta. We hebben daar verloopsets voor. Dan hoef je die leidingen niet meer weg te halen. Dan kun je maar aansluiten op, de, op dezelfde sets. En als je dan denkt aan de toekomst gezien, denk dan even aan de diepe modulatie. In combinatie met hybride, hele goede combinatie. Een ingebouwde zonneboilerregeling. Je kunt direct hem erom aansluiten. Aardgas en de bijmenging van 20% waterstof. voor de toekomst gezien, zeker ook in dit geval. En vergeet niet om het te activeren voor Romea Connect. Romea Connect betekent dat het praktisch en krantvriendelijk wat naar je klant toe te zien. Gaat er wat mis of is er iets aan de hand, krijg je een mail. En dan weet je wat je moet doen. Dan kun je met de klant contact opnemen. Dus denk er dan Remeya Connect. En dat maakt dat Serra Acematic nou de nieuwe, unieke cv-ketel van Remeya.